Maar waarschijnlijk heb je wel eens meegemaakt dat je een leverancier wilt mailen en je al die personen per stuk moet selecteren in je adresboek, uh, in je mailbericht of je afspraak. Nou, daar heb ik een oplossing voor. Door gebruik te maken van labels binnen je adresboek van Google Workspace kun je in plaats van die personen per stuk het label selecteren en daarna een afspraak verzenden of een mail te sturen. Nou, in dit voorbeeld maak ik een label aan en voeg ik deze twee contactpersonen toe aan dat label. Nou, op het moment dat ik nu een afspraak inplant voor morgen, dan uh, kan ik dus met de hand zeggen, nou ik wil Noël een mailtje sturen en Jeroen. Of ik zeg, in plaats daarvan stuur ik de naam van dat label een bericht. En aan dat label waren dus twee contactpersonen gekoppeld. Op het moment dat ik hier nu op klik, dan worden die twee contactpersonen uit dat label automatisch aan de afspraak toegevoegd. Dat geldt ook voor Gmail. Ik kan hier, net zoals daarnet, die twee contactpersonen met de hand selecteren. Of ik stuur het bericht rechtstreeks naar dat label, waarna de contactpersonen hieraan worden toegevoegd. Nou, stel je werkt met klanten of leveranciers, dan kan ik me voorstellen dat het heel handig is om daarvoor labels aan te maken. Want dan kun je dus, nou, zonder dat geheugensteuntje, gelijk naar die leverancier uh, een mail sturen. Twee tips als je dat label wilt delen. Stel je hebt een heel mooi overzicht gemaakt en je wilt dat met jouw collega's delen. Dan denk je wellicht van nou dan kan ik dat via toegang delegeren gelijk met mijn collega's delen. Helaas werkt dat nu nog niet zo. Op het moment dat jij toegang delegeert. Dan zien die collega's van jou of die mensen die toegang krijgen. Alleen jouw contactpersonen. Of het label waarmee je die contactpersonen deelt. Ze zien dus niet alle labels zoals je dat hier hebt weergegeven. Als je dat wel wil. Dan kun je ervoor kiezen om dat label te exporteren. Nou, dat kan als volgt. Um, je kunt al je contactpersonen delen. Of bijvoorbeeld alleen de contactpersonen uit een bepaalde label. En op het moment dat ik die export draai. Dan um, zullen we zien dat daaraan dat label is toegevoegd. Kijk, dat laatste zie je, die kolom, Peps Benelux. Dat is de naam van het label. Dus op het moment dat jij die export draait. En jouw collega die importeert dat weer via deze knop dan worden die contactpersonen met dat label toegevoegd in hun adresboek. Het grote nadeel is, op het moment dat jij een wijziging doorvoert in jouw adresboek, dan zul je opnieuw een export moeten draaien en jouw collega's die uh, export opnieuw moeten importeren. Kortom, je kunt labels toevoegen. Het is super makkelijk om daarmee te mailen of een afspraak in te plannen of bestanden te delen, want dan hoef je dus niet al die personen uit dat label per stuk toe te voegen in die, nou, in die uitnodiging of die mail. Maar als jij je labels wilt delen, dan kan dat dus niet via toegang delegeren, maar moet dat door het exporteren van die contactpersonen en door het laten importeren van die contactpersonen door de ander. Nou, Ik hoop dat je wat aan deze video gehaald hebt. Ik in ieder geval wel, want dat maakt mijn leven een stukje makkelijker en ik hoop ook dat van jou. Vond je deze video nuttig? Doe dan een duimpje omhoog. Zo niet, laat dan in de reacties weten wat er aan de hand was. Dan luister ik graag bij. Succes!